Uh, ja, dead. Dat is een ding. Ja, we zijn dead. Trap door de beste trappers van Frisky, man. nee Dat is weet ik. Ik, kan niet bij je komen. ik ben getrapt oh. door de beste trappers van Frisky. Let's go! Yo, leuk, dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag ben ik terug op Frisk Games. Jongens, laat zeker van like achter. 5 likes te En als je kunnen halen, speel op de server. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want in het slecht geval moet je de-abonneren. Dus abonneer ook even zeker. En geniet van de video. Oh, ik zie ze. Ik zie jou. Moet ik daar in Ja ja, je kunt gewoon letterlijk als je zeg maar boven mij gewoon naar onder... Word je uitgegankt? Ja, soort van. De wilderness gewoon... Fucka, fucka, fuck fucka, fucka! Yo, Kijk, ze meteen weggaan dan. Yo, ik ga... Bro. Ik wil zo graag ingaan. Hé, Hey, je voetje, mooie schoenen, neuken. Yo, ga in, ga in, dillen, ga in, dillen, ga in, ga in, ga in. Oké, oké, oké, boeien. Kijk, ik heb nog we... altijd fout, oh, ja, ik niet meer. Ja, ja maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet, maakt niet. Nee. Ze gaan een fout maken. Job, je kan inpullen, je kan inpullen, je kan inpullen! Nee, dat is Dirk, ik het Oh, wat? Job, moet ik even om me? Nee, nee. Ga verbloed bloedje. Quincy, zet even voet op haar Zet even voet op haar wie, wie, Hoe denk jij dat ik voet heb? kids Slash kit. Oh ja die heb zet ik. Zet gewoon voor één op een H zo. So. Uh, nee fuck jou, ik ga, ik ga je scammen. Ah zo. So. Nou vooruit, maar jij bent, zet ik op een 5 op haar. Ik maar uit te kunnen gaan. Ik zal een één beetje. Staat op AH Body, ja. Hoe kan hij mij hitten? Hoe kan hij mij hitten? Hallo? X. Nou kijk eens Body alsjeblieft. Hoe kan hij mij hitten? Wat? Oh. Ik kom onder stress. Uh, oké. Okay. Wow, ik heb zin in de server, boys! Wat is de body? Oh, ik kan gaan labben de, of, of, oh, nee. 6, oh, ik kan uh, niet, ik kan fiasu. niet. Oh ja, oké, okay, dan moet ik shift deeltijd, uit. want ja, dat is... Nee, 9, slash, Ah, ik doe hem een keer wel gewoon uit voor die shit. Wat als ik was bij men in! Boeie, I don't care, ik had geen cabels meer. Tot ja over twee dagen en dan drie of s'nachts, zoiets. Gewoon eigenlijk twee dagen. Dat is van heel. Moet je met de comment? Ja, ik heb de eerste guy uit zijn base gekregen. Ja, top. Hij is nu boven, ik fight hem nu een valler. Zet je iemand anders gevallen? Nee, niet iemand. Te... Ik, ik weet niet wel van wie het is. Dit is van Hype House. Oh, ja, dat is van hun. Ja, hun hebben zo'n rare waterplek hier of zoiets in, in hun. Onafgemaakt vallig. ik heb geen idee wat dit is, maar ik kan er gewoon uit ofzo, I don't know man. En wie fight je? Uh, x... Oh, oh, what the fuck? Kan ik hier nog... What the fuck is deze... What the fuck? Ik ben onderweg, maar ik kan een beetje lastig vallen. Ik was hier trouwens. <laughs> Oh ik nee, ik zit 1 bij 1 bij 1. Ja, oh, ze zijn er nu maar 2, ze zijn er nu maar 2. Ja, ik kom er aan, kan er bij je komen. Ik heb geen idee, ik zit nu weer bij 1 bij 1. Uh, ik bij 1. Ik, ik zit weer bij hun, ik zit weer bij hun. Ik moet kappen, ik moet kappen, ik moet kappen. Ik ga twee zo opgeblokt waarschijnlijk. Ik weet niet of je erbij kan komen, ik denk het niet. Ik ga droppen. Ja, maar ik drop hem niet. PvP is een beetje raar. En we zijn. Uh, ja, dead. Dat is een ding. Ja, we zijn dead. Trapt door de beste trappers van Frisky, man. Nee, dat zei ik. Ik kan niet bij je komen. Ik ben getrapt door de beste trappers van Frisky. Let's go! Dus wie ben je getrapt dan? Doe, ja, door deze, guys. Letterlijk de beste trappers van Frisky. Ik... Eerlijk, ik kan er niks tegen doen. I can do shit. Dat de beste therapist van Frisky. Holy shit. This guy zit rond met de minen. Het is echt een mol gewoon. I'm not gonna lie. What the fuck? Dit okay. was mijn leven op Frisky. Mijn tweede dag op Frisky. Deze map is echt geen time waste. Nee joh. Geen time waste. Wat is time waste zelfs? Oké. Okay. Hebben ze je gescampt? Ja. Hoop Hopelijk heb je genoten van deze video. Laat zeker van een like achter, super tof zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Ik hoop enorm dat ik wat andere clips kan grinden zonder dat ik de hele tijd word opgeblokt en of in een aparte ruimte wordt gestopt en dat ik daar dan wordt uitgecrypt door drie man want dat was gebeurd op de STW waar echt iedereen massaal heeft naar gekeken dus ik denk wel alle mensen die mij gesupport hebben bij STW en mij een paar spullen hebben gedoneerd helpt mij enorm hard om, de, om deze video's te maken en zodat ik niet uh, hard moet grinden om allemaal gippels en, en zit dat te minen dus denk wel iedereen voor de donaties op de STW stream dan zie ik jullie bij de volgende video doei eh, uh, I don't know. Je zou maar zo shit zijn. Je zou maar echt zo shit zijn. Je zou maar zo shit zijn jongens. Oh ja, yeah, Andreas. He? Andreas, nee. kom. Stick het, stick het. Oh ja, yeah, want we gaan je echt fucking. Ja, yeah, dat is rip. Oh, We zijn I weer fixes no aan het doen jongens.